Oh, ik, ik iemand, iemand redt mijn gebouw in. Echt? Volgens mij. Oh, ik ben oh, al leuk. Ach, nu naar maar niet. Yo, du oh, dude. Hé, hey. hey, ik heb hem. Ja, nee. fuck you. <laughs> ja, gelukkig kill je het nog. Nou, dat was een leuk potje. Ja, maar we zijn er één. Oh nee, kijk voor ons, man. Land op het gebouw. Ja, ik uh, land erop. Ah oh, nee, niet doen! Niet erop landen! Ja, dat is... Oh, uh, ik zie het. Nee! Te laat. <laughs> I ja, fucked up. Jij bent dood. Ik zou een beter gelijk eraf springen. Ik weet niet of je het overleeft, maar... Uh, ...of naar onder. Wat? Hoe heb ik geen kogels voor deze Vulcan? Ja, jij bent al dood dus, oké. Okay. Ja, nee, nee. Ik, ik heb een wapen. Ja, ik, ik heb er een nokt. Ik heb geen wapen, ik ben ook dood. Nee, maar ik ga wel dood. Ik heb niks. Ik heb er zit niks. Er is ook niks. Er zijn geen wapens de Fuck. Mijn <laughs> kogels zijn op. Ja, deze gast doet letterlijk niks. En we hebben alles al gedood. Nee, oh fuck. Nee, nee. Oh mijn god. Ja, fuck dit shit. <laughs> fuck dit, man. Ik zit met iemand te vechten, maar mijn aim is gewoon zo ruk. Net wanneer ik een wapen vind, ga jij dood. <laughs> ja. Maar die gast weet niet dat ik dood ben. Ah, oh, ik ben ook dood. Ah ja, ik had geen helm. Ze dus schiet gewoon één keer in mijn kop. Meer. We gaan gewoon weer in het dorpje, dat gaat altijd wel goed. Ja, ik ben het tering laat en dan gaan 1, 2, 3, heel veel mensen. Heel veel Eén. mensen. Oh, ik, heb, ik ga geen smokes meer oppakken, dan heb ik er zes. Maar ja, ik spray altijd met smokes. Want ja, wij kunnen de grote verdwijning ja, we, we kunnen nu eigenlijk wel naar een ander huisje voor we, dat we in de cirkel zitten. De grote verdwijntrukken, <laughs> dat kan niemand. Ja. Er zit de hele tijd een wimper in mijn haar. In een wimper in haar, in mijn oog. <laughs> ik kan zeggen, een wimper in je haar. Oké, okay, YOLO, kom. Oké. Okay. Wat heb jij nu in je hand? Oh, fuck. Ja, ik zit nog in het gebouw. <laughs> ja, jij bent safe, ik niet. Ik, zit ik hoor, ik, volgens mij zitten ze in het gebouw naast ons. Ja, het raam is daar ook kapot. Ja, ik zie hem ook. Ik heb hem knocked. Nice. Kunt, ik mis. Oh ja, ik zie hem, ik zie hem lopen. Je smokt mij gewoon. <laughs> Ik smook het in dit gebouw, kijk maar! Zo, ik ben weer binnen. Hey, hoe is het? Oh, ze zit in de camera, hè. Yo, alles komt letterlijk in die fucking houten stam voor me. Als ik had geraakt. hem. Ja, waarom gaan mijn kogels allemaal naast, hè, hè? Ja! Je hebt toch, Guido? <laughs> ik heb lekker, hem! He? Ik heb nog maar zes kogels. Ja. <laughs> Ik weet niet waarom, m maar mijn aim zat op zijn hoofd, maar alle kogels gingen. Ah, tyfus. Oh, wat? Blijf erin, blijf erin. Ja, ik zit hier niet eens in. Oh, hij staat. Hij liep letterlijk achter je aan naar het huis. Nee! Ja, ik had één, één held. Ja, ja. Oh, iemand springt vanaf het uh, balkonnetje. Succes Welk huisje? Uh, iets van twee huizen verder ofzo. Oh, dat is een garage, fuck, die wil ik niet hebben. Kom anders aan hetzelfde huis als mij ofzo. Oh, pak gewoon een huisje hier naast. Oh. Oké, okay, ja, blijf maar hier binnen. <laughs> hey, ik ben volgens mij net op tijd binnen. Oh, nee, volgens mij ook. Volgens mij werd je net niet in je kop <laughs> Ja, dat dacht ik ook. Oh ja, kom naar boven, kom naar boven, dan kunnen we dakjump. Waar ben je naartoe gegaan? Hij gooit een granaat naar binnen. Oh, je bent daar, jezus. <laughs> kom snel, kom snel, hij is daar binnen bij jou. Oh, hij is juist hier binnen nu. Ik heb een truc. Volg mij. En ook <laughs> ja. echt nadoen, oké. Okay. 3, 2, 1, go, go, yeah! Rennen, rennen, rennen, rennen. Kom snel in dit huis. Gewoon Jolo, kom erin. Oké, okay, nu moeten we van dat bakken afspringen. En doodgaan. Naar het volgende huisje. Ik ga gevaarlijk doen. Oh, ja. Gezellig. Daar komt de auto. Oké. Hey. Deur dicht. Hij stopt hier. Oké. Okay. Uh, bovenin. Kom naar boven. Naar boven. Hey, ik ga even jouw zicht, ver of, hun zicht verneuken. Oh, hij is daar! Fuck! Guido, ben je echt zo scheef? Ja. <laughs> WTF Guido? Ja, ik ben zo scheef, ja. Oh, military base, ja. Jij wou een drukke plek? Spam gewoon F. Er staat een auto voor ons. Echt? Oh, ja. Je dit? Ah, damage. Ah, ah damage. Toch al mij. Ja, maar jij hebt minder dan ik ook nog. <laughs> Als is niet dat... Was... Hey. Kut. Ah, jij hebt het al door dat ik het heel vaak doe, dus je ja. ja, hey. zegt hey. Ja, soms denk ik nog van, is dat iemand? Oh nee, natuurlijk niet niet is het niet zo, rammen muizen wordt echt een toetsen de red dot erop oké okay. ah, oh, dat ben jij oh, Yo, okay. hey, koek. de red zone, hey ja man, ja. is op, dat, dat een auto, is dat een auto, is dat een auto, is dat een auto? Nee. oh, dat is oh. <laughs> een bom nee. ik heb nog nooit een bom op mijn hoofd gehad, dus ik wil wel weten hoe het voelt eigenlijk dat <laughs> is dus hoe het is hoor ik, hoor ik iets rijden, uh, ja, ja het, het komt zal ik maar zeggen naast ons <laughs> Oh, Hallo. ik dacht hij gaat ons overrijden. Ze zijn zoiets over die huisjes voor ons. Dus gaan we eens even challengen? Ja. Ja, ik zei toch, ze zijn precies voor ons. Recht, recht, recht voor ons. We kunnen hun auto nakken. We kunnen ook gewoon <laughs> silencer. We hebben toch allebei een silencer? Ja, maar ik ga missen. Achter onze motor. Ja. Pas op, ze gaan vechten misschien. Ja, fitty. Kijk, komen wij nog even silencer mengen? Kijk, we worden verneukt. Hij is in het huis. Er zijn huis. er nog twee over namen. Boven, boven, hè? boven. boven. Oké, okay, er komt nog een auto achter ons, kut. Ze stoppen daar! Nee! Nog meer mensen! De auto. Ik heb hem. Oh, jezus. Ah, tyfus. Ik schrik me dood. Uh, nee. Waar zit hij Ja, ik ga dood. Ik zijn matsko. Ik heb het gedaan. Ja, hij zit hier. Oh, wat? Mijn kogel. Wat? <laughs> ik heb hem joh. Wordt ook gesilenced. <laughs> Oh, zit hij achter me aan te redden ofzo? <laughs> nee, niet zo klinkt het. water waterpolo. Ja dus. Ik heb hem. Ah, ik ben dood. Er zat er nog één achter me, maar ik heb hem.